Hey, hallo. Hé, hello. Hé, hello. Hé, hello. Cool, ja. ja, Ik Ik heb het wel trouwens ook. Volgens zijn we helemaal eng. ik dacht of het verkoopt of niet. En ik dacht, ja, het fijn zijn. Wat zeg je dan, Jasmin? Ik Ja, nee, maar. Ja, Zo yeah, yes. jongens. Wa! Wa. Ja, niet. Heb je nog een snoepje? Wie heeft u nog een snoepje? Nog niet. Kijk eens alsjeblieft. Die lust je wel. Wat zeg je dan? heb jij ook nu? wat zeg je dan? Oh, wat wil oh, oh. hier, hier. je? nou nog heel oh, veel plezier oh. vandaag. Nou. Oh, ja, ja. Ja. ja, dat komt goed. Oh, ik er maar in. gaat ze snel weg, maar bij jou. Dat is hier. Ik ben er er Ik we zo'n rood sap. Gewoon bloed, denk ik hoor. Nee, maar... Kijk maar uit, hoor. So. Goeie Goeie avond. En happy Halloween. Ja, hij is genoeg op, hoor. Moet je er niet voor jaren doen? Dokter, wat heb jij? Heb je al veel mensen geopereerd? Jij ja, maar moet je gaan, denk ik. Dat is niet goed. Je oh. die moeder die is denk ik nog even naar binnen met Fien. Kijk, ja, daar komt Fien. Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis Guts. Ja, even naar ik Moet je Heel leuk, ja. aanbellen. Allemaal troep. Ik heb op knuisje, ik op dam, een knaapje, ik knabbelt eraan mijn knuisje. Ik moet even meisje, ik is soms een knuisje? Ja, hè? Kom maar meisje. Volgende. We moeten naar J aan de bank gaan. Was dat weer die? Ben je al geweest? Ben je al geweest? Heb je dan niet eens gezien dat hij geweest is? of Hij heeft zijn handen vol, maar hij wil het niet uitzetten. Dit is wel een hap. Zo Ja! Ik het niet. Wat je het? Nee, nou, laat we eens is een voor iemand. uit, die zijn allebei de pakken. Oh, is hier ook wel? Oh, is Ja, hier